Hi, ik ben Lisette van Voice en in deze video ga ik je wat meer vertellen over de Jellink T42S. De Jellink is een VoIP-telefoon en dat betekent dat je kunt bellen via het internet. Wil je hem aansluiten dan kan dit met een internetkabeltje op een router of op een switch. De Jellink T42S beschikt over power over ethernet aansluiting. Daarmee lopen stroom en data over dezelfde kabel. We leveren jouw nieuwe toestel inclusief configuratie van je VoIP-account, ondersteuning een adapter en natuurlijk verzending. Kom je er niet uit of ben je nog niet overtuigd? Dan kun je altijd eventjes bellen naar 050 700 99 00.